Hallo, ik ben Frank van der Vinnen, ik ben 48 jaar en ik ben per 1 maart gestart als directeur bij CCI. Nou, behalve dat ik directeur ben bij CCI ben ik toch vooral de trotse papa van Tobias en Tijmen. en de verloofde, En daar ben ik ook trots op, van Joyce, mijn vriendin. En we wonen samen in Alsmeer. Ik denk dat ik te typeren ben als een mensenmens, uh, iemand die echte interesse heeft in de ander. Ik ben een geboren optimist um, en ik geloof dat je met passie het verschil kunt maken. Passie leidt namelijk tot daadwerkelijke intrinsieke motivatie en daarmee bereik je meer. Nou, in de eerste drie weken bij CCI heb ik die intrinsiek gemotiveerde mensen gezien. Uh, collega's die met passie ergens voor willen gaan, veel kennis uh, over uh, onze klantengroep, uh, trots op onze klanten, maar ook echt al de motivatie en het besef dat we met CCI stappen moeten gaan zetten en de wil om daarvoor te gaan. 2020 is wat mij betreft het jaar van keuzes maken, richting bepalen, stappen zetten naar de toekomst. De eerste dingen daarvan hebben jullie wellicht al langs horen komen. Denk bijvoorbeeld aan de API-ontwikkeling die we in hebben gezet met Power BI en ook Mailchimp. Maar ook de keuze die we moeten maken op welke manier we ons content systeem gaan upgraden. En iets wat op korte termijn naar jullie toekomt is een... Uh, verbeterde user interface, uh, die het werken binnen Livids een stuk praktischer en aangenamer zou maken. Nou, Ten slotte denken we na over hoe kunnen we maatwerk uh, onderhoudbaar maken, dus meer kwaliteit geven op maatwerk naar de toekomst toe. Nou, dat zijn de dingen die denk ik 2020 toch vooral gaan bepalen. Nou, op dit moment zijn 2020 natuurlijk vooral aan het teken van de coronacrisis. Voor ons geldt ook veiligheid voorop, gezondheid voorop. Onze dienstverlening loopt gelukkig gewoon door. Dus hebben jullie vragen of hulp van ons nodig, dan staan we voor jullie klaar. We zijn een digitaal bedrijf, we kunnen goed digitaal werken, maar het allerbelangrijkste is de gezondheid van jullie, van onze medewerkers, van iedereen om ons heen. Uh, nou. Ik hoop dat deze crisis over niet al te lange tijd voorbij zal zijn. En dan heb ik er heel veel zin in om jullie ook persoonlijk te ontmoeten. En ik zie er heel erg naar uit om samen met jullie 2020, maar ook de jaren daarna, tot een succes te gaan maken. Ik hoop jullie snel te zien.